Hey mensen, ik ben er weer. Raad eens wat ik heb gekocht op de markt. Tromgevoel. Een nieuw spelletje! Ja! Yeah. Oké, okay, dat is En dit ding: een fidget spinner. Zo. So, laten we eens kijken hoe goed ik ben. Op zich vind ik de kleur wel mooi, toch? Mooie kleur. Yes. En nu? Nou ga ik video's opzoeken voor trucs. Want zonder trucs is het ding niet compleet. Oké. Okay. Vijf easiest fidget spinnel tricks for beginners. Go! Trick name, simple hand transfer. Difficulty, one star. Oké, okay. oké, okay, dat moet ik kunnen. Ja, ja. Oh shit, ik stop mijn dit. Uh, ik kan niet vangen. No, you didn't. je didn't. het. me truc. Je draait hem. Oh god, ik stop misschien. Bijna? Niet bijna? Ik stop. Ja! Oh, nee. Het genoeg da, da, da, da, da, da, da, da. Yeah. Volgende truc: truc naam, vinger, trans, transfer. Ik weet niet wat het Nederlands is: difficulty, twee sterren. Go for it. Oké, okay. spin. Oké, wacht even, ik ga, ik ga het kennen. Maakt veel kapaal. Sti moet ik. Hem... <laughs> ik vind wel knap dat ik dit kan Ik ga niet verder. <laughs> Volgende truc track 3, track name hand twist. Oké, okay, difficulty 2 stars of out of 5. Nee, dit dus is het op één hand. Oké, okay. trick 4. Oh, neem. Around the back. Difficulty 4. For... Nee, dit was het. Dit waren de trucs. Nee, dat wordt hem niet. Oké okay, mensen, dat was het al dan weer. Oké, okay. kijk of ik het genoeg kan. <laughs> Dus bye bye, tot de volgende video.